Hi, Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar de nieuwe video. En in deze video gaan jullie kijken naar de Marathon van Rotterdam. En dan hoor ik jullie denken, maar dat is toch alweer een paar weken geleden. Ja, dat klopt. Maar ik wilde jullie deze beelden niet onthouden, want ze zijn erg leuk. Dus... Ik zeg gewoon kijken naar deze leuke video. In de volgende video neem ik jullie mee in mijn verleden. Ja, ik heb onder andere deze foto. Uh, nou ja, die hebben jullie dus nu al gezien dan. Uh, ja, dat ben ik. Toen ik nog een klein onschuldig meisje was. Uh, veel groter ben ik niet geworden, Maar... Uh, als je die video niet wil missen van volgende week, moet je even abonneren en het belletje klikken. En voor nu een duimpje omhoog voor deze moeite die ik genomen heb. En dan wens ik jullie heel veel plezier met deze video van de marathon van Rotterdam. Doei! Lieve mensen, dit is toch te gek voor woorden. Half zeven, vijf over half zeven, zondagochtend. En ik zit al helemaal in de auto. Het is echt uitgestorven. Dat heb ik zo. <coughs> dat heb ik niet zo goed gepland. Gisteren heb ik voor de eerste keer sinds tijden weer even lekker gedanst. En dat ging zo'n beetje zo. En nu. Deze ochtend helpen bij de marathon in Rotterdam. Hoe krijg je het verzonnen? Ik wist tot voor kort niet hoe laat het was, anders had ik het niet gedaan. Maar ja, hè? vanavond maar vroeg naar mijn bed en dan overleven we het wel. En hier is de eerste belangrijke taak is je dadelijk twee flesjes afgeven voor de beste marathonlopers, Met je vijfende en met z'n zevende. Ik heb hier een stip. Dus daar moet ik op staan en dan moet ik hem zo meteen afgeven. Much, much, much later. Oh mensen, ik hoop dat jullie dat gezien hebben. Maar dat is zo super spannend. Moet je je flesje drinken. Aan degene geven die langs rijdt. En degene geven die langs rijdt. Rijd, rijd. Want dat zijn de beste runners. Fantastisch. kom op, go, go, go, go. kom op, Gemeente Pulsie. Kom oh, op. Cool. Hier wilt er nog wat gemeente Pulsie. Rondkom, gaat lekker. Gemeente Pulsie. Gemeente oh, Lekker. Ik vist het. Ik vist het. Ja wil een van mij. Niemand dankjewel! meer een gemeentebeeldspeler dan de een de anderen. Hou ik meer spelen de Niemand wil meer een van mij! een <hijfie> Goed Oh joh. <laughs> ja, dan... Hij heeft water en Maarten, ik heb gebed Wat, een mooie hoor. Wat een ja. Daar is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is het feestje. is dat? is dat? is dat? is dat? Wat is dat? is toch helemaal gek is dit. Ik heb honger. Even we? lunchen hoor, hé. Oh, sorry. Die man die staat op instorten. One eternity later. Thuis van het helpen bij de marathon. Het was lekker weer, alleen stonden wij helaas in de schaduw eh, en het was best wel koud. We hadden bij de McDonald's verzameld om daarheen te gaan. En bij de McDonald's zijn we ook geëindigd om lekker even wat te eten. En zoals je misschien kunt zien, mijn bed ligt nog gewoon klaar. Ik ga mijn pyjamaatje aandoen en ik ga op bed. En dit lampje gaat. Even uit. Het is nu kwart over zes. Ik ben net wakker geworden. Net nadat ik het bericht had. Ge... Dat ik jullie had laten weten dat ik thuis was. Ja. Heb ik mijn pyjama aangedaan. En ben ik uh, gaan liggen. En dat was rond een uur of vier dus eigenlijk. En nu uh, ben ik weer wakker geworden. En ik heb het gevoel. Dat mijn lichaam een week nodig heeft. Om bij te komen. En mijn stem. Want ik heb uiteraard gisteren hard meegezongen. Maar ik heb vandaag ook. Lekker de marathonlopers aangemoedigd. Ik neem even een pakje thee. En ik ga even kijken of er nog uh, wat van de marathon op televisie komt. Komt! <laughs> oh, toen stonden wij al klaar hè, met onze bekertjes water. Hop, daar gaan ze. Ik had nummer... 5? 95. Bij uitstekende. Voor een beker. Uh, na 931. Drinken, na drinken en nummer 70. Maar elke hardloper die losgaan in de Maastad. En deze schitterende marathon op geheel eigen wijze beleven. Oh. Na de passage van de Erasmusbrug is de kopgroep gevormd. Bestaande uit 20 atleten, inclusief tempelmakers. En de bel Bashir Abdi. Bekend voor een Olympisch goals. Bij de Spelen van Japan. Oh, hier dan loopt nummer 5. <laughs> Cool. Is de is is hij gaat de Cubuswoningen als eerste onder druk. Hoppakee. Hij zo dadelijk de Cold En dan wacht voor hem de overwinning in deze 40ste editie. Hij heeft al zijn trainingen gedaan op hoogte in Fonds romeu in de Franse Cup. Ja. En daardoor kan hij hier een super tijd. Kijk nou nee. toch, heb hij nog heeft nog energie over om te zwaaien. Als het ware gedragen door het enthousiasme <laughs> van het Rotterdamse publiek. En de vele Belgische supporters. Abdi oh, knap hoor, jongens. toptijd in Rotterdam. Nog nooit is er zo snel gelopen. Hij verbetert het Europese record. Europees, het was 2014 ja. en nu 2036. Bashir Abdi is bovendien de eerste Europese winnaar in Rotterdam sinds 1998. De bel van Somalische command heeft in grens een thuisbasis. Maar hij voelt in Rotterdam op hun best. Reden waarom ik dit is komt eruit, dat is voor mij heel het Het is een thuiswedstrijd. De voelt alles tijdens het verrijden en die thuisverdelen had ik van, maar de douwschouders waren gek. Op een bepaalde stukken was ik echt doof bijna. Kijk. Ze mijn naam, schroeten ze allerlei en dingen en ja, dat motivaat ze mij gewoon. Ik krijg ik echt kippen van, want ik wist gewoon iets <laughs> terug doen en dat was hier thuis winnen. En ik ben heel blij dat het gelukt is en dat komt bij. Hey.